Goede video recruitment voelt als een kennismaking. Pak dus niet simpelweg je vacature tekst en prop het in een filmpje. Ik leg het je uit in deze 5 tips voor video -recruitment. Tip 1 is maak je video geen kopie van je vacaturetekst. Dus alle precieze woorden, dus je salaris, de uren, laat dat los en ga vooral kijken naar wat is de kracht van video. Nou video is visueel, dus laat zien hoe het is om ergens te werken, de sfeer, de mensen. Laat het voelen als een korte kennismaking en dan wil je dus eigenlijk het perfecte, het gelikte en de precieze woorden loslaten en het vooral laten draaien om een laagdrempelige kennismaking. Hou het dan dus ook kort, 2 à 3 minuten is echt zat. Tip 2 is laat mensen in het bedrijf spreken. De grootste reden om ergens te komen werken is vaak de sfeer, de mensen, de collega's. Dus laat hun aan het woord. Doe korte interviews, gesprekken met verschillende collega's. Laat hun vertellen over waarom zij hier werken. Laat de sfeer zien, laat iemand echt even meelopen. Zo voelt de video echt als een kennismaking. Mijn derde tip is highlight vragen die je wellicht vaker voorbij hoort komen. Bepaalde thema's die misschien spelen. Uh, misschien hoor je vaak iets over de werkdruk. Nou, Dan is het heel goed om dat gewoon in zo'n filmpje meteen al bespreekbaar te maken. Of misschien weet je dat er vaak vragen zijn over vakantiedagen. Laat dan een collega hierover vertellen. En zo geef je de kijker het gevoel alsof je eigenlijk al een soort insider informatie krijgt voordat je op bezoek komt de volgende tip is maak het visueel ook interessant soms laten we wel mensen aan het woord maar vergeten we om ook dingen te laten zien en dat is zonde want het is natuurlijk video dus naast dat je mensen aan het woord laat vergeet ook niet alleen de werkplek te laten zien en waar komt iemand te werken wat gaan ze doen maar ook eh, wat voor straat misschien die leuke lunchcafé om de hoek Misschien heb je nog foto's van een leuk bedrijfsuitje probeer het dus visueel interessant te maken en als je dat dat filmen doet dan is het handig om verschillende afstanden en verschillende hoeken te filmen zo maak je het visueel dynamisch en mijn laatste tip is vergeet ook niet een call to action toe te voegen misschien denk je: ja dat is toch duidelijk maar het werkt vaak heel goed als je gewoon iemand echt welkom heet in je video dat je gewoon zegt Kom je binnenkort langs voor een kopje thee of een kopje koffie. We maken heel graag even kennis met je. Dat komt vaak heel anders over dan als je dat gewoon even in een tekstje erbij zet met een e-mailadres. Nou, dat waren mijn tips, maar ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd naar jouw tips over video recruitment. Dus laat zeker een reactie achter.